Beproef mij en ken mijn gedachten. Jaren geleden toen we worstelden met onze financiën, werd ik het beu om in een doorbraak te geloven en stortte in voor de Heer. Ik huilde een tijd lang en toen, door Gods genade, nam ik een besluit en verklaarde Heer, ik ga mijn tiende geven tot aan de dag dat ik sterf ongeacht of ik er ooit iets van terugzie of niet. Ik geloof met heel mijn hart dat dit een test voor mij was... om te zien of mijn geven echt was. De Heer wilde openbaren of ik wel de juiste goddelijke motieven had. Als ik alleen maar gaf om te ontvangen... kon het zijn dat ik alleen maar zelfzuchtig gaf om iets van God te ontvangen. Er zijn veel leraren en predikanten die zeggen... Doe dit en je krijgt dat. Maar hoe zit het met een zuiver hart dat zegt, ik wil het juiste doen, gewoon omdat het juist is en God daarmee wordt verheerlijkt? Ik verzoek je dringend om vandaag je motieven eerlijk te onderzoeken om er zeker van te zijn dat ze niet zelfzuchtig zijn. Maak een oprechte belofte om God voor de juiste redenen te dienen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heilige Geest, doorgrond mijn hart en onthul vandaag mijn ware motieven en intenties. Als zij in bepaalde gebieden niet oprecht zijn, wijs ze aan en help me te veranderen. Amen. Bedankt voor het luisteren.